Oh, hier, hangende oogleden. Ik heb er een bepaald beeld bij, zo'n droopy figuur uh, die dan uh, hele hangende dingen hier heeft. Maar wat, wat, wat is het precies? Nou ja, hangende oogleden, je, je legt het eigenlijk hartstikke goed uit. Oké. Okay. En uh, hangende oogleden kan inderdaad de onderste. Ja, de onderste oogleden. Dus ja. dat begint met rimpels. En als die rimpels te veel worden, worden het echt van die huidzakjes. Ja. En dat heb je natuurlijk hier. Heb je dat ook? Oh ja, deze. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, en dat, dat zien de meeste vrouwen ergeren zich aan. Dus dat die mascara net op dat randje gaat zitten en dat is zo'n lijntje begint te komen. En dan komen ze bij mij. Oké, okay, daar krijg ik ook last van. Welke leeftijd begint dat normaal? Nou, hoe oud ben je? 30. Oké, okay. ja. Dan, uh... Nee, maar het, dat zie je dus. Uh, maar hangende oogleden, uh, want ik neem aan dat het je volgende vraag is. is het, wat kan je daaraan doen? Wat kan ik eraan doen? Ja. Wij hebben natuurlijk... Wij zijn... Wij doen nu op dit moment, doen wij geen... Uh, dus wij mm -hmm. werken niet met chirurgische ingrepen, nee. uh, maar wat we nu hebben is eigenlijk een uh, ooglidcorrectie zonder snijden. En dat betekent dus dat je met de plexer eigenlijk hele goede resultaten kan bereiken. Okay. En uh, nou, plexer is een apparaat waarmee je eigenlijk kleine bliksemflitsjes op de huid loslaat en dat zorgt ervoor dat die huid zich gaat samentrekken. Oké. Okay. Maar hoe, hoe, want de huid trekt, trekt samen, hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Ik krijg minder huid dan? Of hoe... Nou ja, je, je gaat eigenlijk, die huid krimpt ja? en uh, net zoals was, wat je te heet was, dat gaat ook krimpen. Ja, oké. Okay. Dan is er natuurlijk nog net zoveel stof, maar het is allemaal veel meer uh, compacter geworden. Ja, compacter geworden, oké. Okay. Ja, en dat heeft ook bijvoorbeeld weer, waardoor die huid weer minder doorschijnlijk wordt. Dus wat voor die donkere kringen weer heel handig is. Ook handig is, ja. ja. Oké, okay, en dat kan zowel onder als boven. Precies. Dit is uitstekend omdat daar juist die huid hartstikke dun is. En uh, daardoor kan het veel beter samentrekken dan bijvoorbeeld als je dat bijvoorbeeld, uh, hier in de, zouden... de hals Hier ja? op um, wat, uh, wat, wat kunnen we verwachten of wat kan iemand verwachten die ja, dit doet? Nou ja, feit is, is vanuit met een ooglidcorrectie zonder snijden, dus de plexerbehandeling, ja. ja, ja. uh, is. Uh, ja, is gewoon de tevredenheid is hoog. Okay. Um, uh, het is natuurlijk niet een plastic-chirurgische ingreep, maar je hebt ongeveer 50 tot 60 procent van de uh, teveel aan huid gaat, uh, gaat, gaat weg. Okay. En uh, wat wel belangrijk is, is dat je even moet realiseren is dat wel de hersteltijd uh, ja, gewoon wel echt wel een week is om de huid te laten herstellen en dat je ook wel last hebt van grootheid. Oké, okay, en, en kan het bij iedereen of zijn er echt mensen die het te extreem hebben en waar je plastische... Nou, nou ik moet hier eerlijk zijn, <sturkiging> uh, ik zeg het altijd als mensen echt te veel hebben, hé, hey, uh, daar kan je ook met een plastieurgische ingreep doen. Er zijn een aantal mensen die dan zeiden van nee, dat wil ik absoluut niet. Ja. En dan was het resultaat eigenlijk best wel, dat ik zag, het is wel goed. goed Alleen dan... Willen die mensen dat ze gewoon weer gewoon kunnen kijken. Dus dat ze gewoon weer. Uh... Ja, ja, nog niet zeer zo cosmetisch, maar dat is gewoon. Precies, uh, inderdaad. Ja. Maar die uh, vrouwen die allemaal met dat lijntje, uh, die kan je hartstikke goed. Uh, behandelen. Oké, okay. ja. zal ik de samenvattingen proberen te doen? Is goed. Nee, Hangende oogleden kunnen dus zowel onder als boven de ogen zijn. En uh, je kan het heel goed behandelen met de plexen. Precies. Klopt, plexen. En dat zijn kleine uh, bliksemschichtjes eigenlijk, die ervoor zorgen dat je huis weer compacter wordt. Dus dat alles weer net wat strakker eruit gaat zien. En zeker voor mensen die dus geen plastische chirurgie uh, willen doen, is dit echt een, hele, hele goede, een heel goed alternatief. Absoluut. Nou ja, duidelijk. Dank je wel. Alsjeblieft.